Isabella van Elst, vijfde plek op de 500 meter. Wat is je gevoel daarbij? Ja, heel goed. Ik, uh, de eerste 500 meter ging de laatste bocht niet helemaal lekker. Maar voor de rest was uh, de race wel heel goed. En de tweede race probeerde ik daar meer te focussen. Ik zat nog net wat te hoog, maar vijfde plek is zeker een uh, goede plek. Nou, op zich twee prima races gereden, dus uh, ik ben op zich voor vandaag wel tevreden. En uh, twee constante openingen, dus daar was ik wel heel blij mee was je eerste race op Jeugdolympische Olympische Spelen. Ja, hoe kijk je op de, de eerste wedstrijddag terug? Uh, super gaaf om je te rijden, ook in deze ijszaal, en uh, echt van genoten ook, en het publiek geeft echt een uh, flow mee uh, waar je wel in kan knallen, zeg maar. Dus dat is wel mooi. Kun je je eerste race nog eens voor de geest halen? Hoe, hoe verliep die? Um, ja, wel goed. De eerste 100 meter die was uh, 1-3. Die had wel iets sneller gekund, maar ik weet niet of het aan het ijs ligt of aan mezelf, maar die, Ging nog net een tiende te langzaam eigenlijk. Uh, toen die eerste buitenbocht die liep eigenlijk wel heel lekker, goed fel. Ik kon goed met de tegenstander mee en toen die kruising was echt heel goed. Dat heb ik niet vaak, maar uh, ik bleef, kon goed blijven zitten. En die laatste bocht ging net even wat uh, te veel naar binnen in, waardoor ik daar niet echt mijn kracht kwijt kon. Maar uiteindelijk ik ben ik wel blijven staan, dus dat is mooi. En uh, ja, de laatste 100 meter heb ik me mooi afgemaakt. En uh, na de eerste race uh, kwam de tweede uiteraard. Uh, met wat voor uh, doel ging je die in? Uh, de technische puntjes wat ik dan in de eerste 500 meter heb laten liggen, heb ik uh, opgepakt in de tweede 500 meter. En ik merkte eigenlijk dat het gewoon veel beter ging en ook veel ontspannender. Dus uh, ook een snellere tijd dan de eerste, dus eigenlijk wel uh, tevreden daarmee. Was je, was je nerveus vanmorgen? Ja, spanning heb ik altijd wel. Het viel nog mee, ik had het erger verwacht. Maar uh, ja, ik heb er wel goed mee om kunnen gaan, gelukkig. Niet nerveus geweest? Ja, ik was vanochtend, toen ik opstand wou, heel erg zenuwachtig. Ook hier natuurlijk voor de start. Maar als ik eenmaal aan de start ga, sta, dan uh, gaat de knop om en dan kan ik prima rijden. Dus je bent uh, tevreden over je eerste optreden tijdens de Jeugd olympische Spelen? Ja, zeker. Ik uh, heb geen rare dingen gedaan. Geen grote fouten gemaakt. Dus dat uh, zijn zeker, uh, zeker twee goede races geweest.